Ik heb mixed feelings. Hierbij. Tot mijn grote vreugde is vorige week mijn fiets weggehaald in Amsterdam. Dat betekent dat hij ergens op het fietsdepot staat en ik kom die vandaag ophalen. Dat komt goed uit, want ik ben vandaag fietsdepot medewerker. Samen met Leila. Misschien een hele stomme vraag, maar hoe ben je erop gekomen om hier te werken? Er gebeurt echt van alles. Alle soorten mensen komen langs en uh, ja, het contact vind ik het leukste. Zijn jullie ook degene die daadwerkelijk de fietsen weghalen? Nee, heel vaak denken mensen dat wij dat doen. De handhavers die verwijderen de fietsen. Oké, okay, dus ik ga vandaag ook mijn fiets zoeken. En wat gaan we nog meer vandaag doen? Ik wil heel graag uitleggen hoe het hele proces in elkaar zit. Vanaf het moment dat de fiets wordt weggeknipt tot de, de, de, de, de klant hem eigenlijk komt ophalen. Op het eind van de dag dan, dan kan je weer vrolijk met je fiets wegfietsen. Het ja, is toch heel anders om aan deze kant te zitten. Dan weet je niet van zeker dat je niet voor je fiets komt. Hier kunnen we eigenlijk uh, alle fietsen vinden die wij hier hebben staan, behalve de verlaten fietsen, want die worden nooit opgehaald. En wij geven jullie die wel ook psychische ondersteuning? Uh, yeah. <laughs> ja. ja. Ja. Dan komt de eerste klant. van vandaag. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Kom mijn fiets ophalen. Het gaat om een uh, zwarte damesfiets. Zwart. Die kleur staat erin. Weet je het gewoon over op werk? zelf. Was het deze? Uh, nee. Is het deze? Nee, ik heb geen bak voor. Ik, ik krijg nee. nou wel een beetje warm, want daar hebben we hem niet. <laughs> Oké, okay. deze. Dank je. Ja, dat is hem. Ik ben wel blij dat jij blij wordt. Ja, zeker. Liever hier dan gestolen. Hé, hey, wat voor mensen komen hier nou allemaal uh, die fietsen ophalen? Uh, ja, dat is heel verschillend. Um, ja, We hebben wel eens gehad dat er zo'n agressieve klant was die um, met een kettingslot ging zwaaien. Die was zo boos dat de fiets was verwijderd. Uh, ja, en Worden jullie kind... daar dan ook een beetje in, in getraind? Ja, zeker. We hebben zeker één keer in het jaar minimaal um, agressietrainingen. Als fietsdepo medewerker moet je natuurlijk heel veel overzicht hebben, want er staan hier duizenden fietsen. Ja. Je moet goed om kunnen gaan met vervelende situaties. Ja. Uh, het is daarnaast ook heel belangrijk om behulpzaam te zijn. Um, ja, ook klantvriendelijkheid staat voorop, want uh, ja, wij zijn het eerste aanspreekpunt. Ja, hallo. Hé, wat doe jij hier nou precies met de fietsen? Uh, nou, de, de fietsen die de handhaving hier afleveren, die registreren wij. Dat betekent dat wij de schades een uh, frame-nummer in de computer uh, opslaan. Yeah. En aan de hand van die gegevens kan een klant uh, zijn of haar fiets bij de balie terugvinden hier. Nou is speciaal vandaag ook een kijkerstip. Ieder fiets heeft een frame-nummer, maar helaas staan ze bij ieder fiets op een andere plek. Hier aan de voorkant, Hieronder of onder in je zadelbuis. Dus foto maken van je frame-nummer, dat is handig voor uh, diefstal. Uh, tenminste, uh, dat is niet handig, maar goed. <lacht> um, Leila, hoor je mij? Ja, ik hoor jou. Maar ik kom omdat ik hier sta. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Jij gaat achter de computer? Ja. Ik ga die fiets zoeken. Let's bounce. <laughs> Lonneke, hoor je mij? Uh, ja, ik hoor jou. Ja, Weet je het merk van de fiets? Ja, ik denk dat mijn dame is uh, dus alsof op een uh, Gezellig. Dus ik zal even kijken, is het een dames of herenfiets? Een damesfiets. Dus ik ben namelijk zelf een dame. Ik denk dat ik hem gevonden heb. Heb je van die dingetjes op het dragen? Ja, ik heb ijspapiertjes. Hij staat op P25. Lijkt mooi mee opgezadeld. Oh ja, P. Dat is wel ver weg. Ik ga er even helpen. Ik help je even. <lacht> Wat een leuke trein heb weer bij. <lacht> Dat vind ik zo leuk. Ik zie hier ergens in dit rijtje staan. Ja, dit is hem. Ik heb dus ijspapiertjes hier aan vastgeknoopt. Kijk eens tip 2. Doe twee ijspapiertjes op je bagage dragen. Dan vind je je fietsen altijd makkelijk terug. Thank <laughs> you.